Nou, Oh nee, daar gaat wissel. <laughs> die twee is de. Kom op, tijgertje. M'n Robin, Robin. Oh, oké, okay. die heeft die. is inderdaad. Ja, die is al te water, inderdaad. Helemaal achter. Oh, verderop. Daar oh, ja. nog Oh, wat leuk. Oh, dat is mooi. Ze worden met een. Uh, Ze worden verwelkomd.